Goedendag, het is nat in Nederland deze woensdagmiddag. Een regenstoring trekt over het land van zuidwest naar noordoost. Deze foto werd vanochtend al in breed gemaakt, daar was het al nat. En de neerslagband die trekt dus geleidelijk aan naar het noordoost. Aan het eind van de middag moet het in Zeeland toch wel weer droog gaan worden. Voor die neerslag uit overigens een paar stevige buien die nog tot ontwikkeling zijn gekomen... Die zullen geleidelijk aan ook naar het noordoosten wegtrekken. Al met al valt er op veel plaatsen 5 tot 10 mm water. Lokaal kan er echt nog wel wat meer vallen. Vanavond zullen de opklaringen vanuit het zuidwesten zich geleidelijk aan gaan uitbreiden. Het duurt lang voordat het pas in Groningen droog wordt. Ja, en de dagen erna gaan we nu naar kijken. Ik doe dat in de eerste instantie aan de hand van het 500 hectopascal patroon, het stromingspatroon op zo'n 5 kilometer hoogte, omdat dat vaak toch wel leidend is voor het weerbeeld aan de grond. En wat we dan zien is de komende tijd dat de stroming over het algemeen toch wel uit het westen of zuidwesten komt. En dat die stroming ook niet echt hevig aan het meanderen is, met andere woorden, er komt niet duidelijk warmteadvectie vanuit het zuidopgang of kouadvectie vanuit het noorden. Nee, het is allemaal die west. Circulatie. En dat betekent dat er van tijd tot tijd storingen over ons land gaan trekken. En af en toe zijn er dan ook periodes dat het net even wat droger is en dat het ook wat warmer kan worden. En zo'n periode is precies in het weekende. Dat ziet er helemaal niet verkeerd uit. De kaart voor donderdagnacht die laat een trog zien boven Nederland. Die hangt eigenlijk samen met die storing waar we nu mee te maken hebben. Dat trekt allemaal weg. En dan komt er eventjes een rug van hoge luchtdruk boven onze omgeving terecht. Dat betekent iets zachtere lucht vanuit het zuiden. En daar gaan we dan vrijdag en in het weekende van profiteren. Daarna komt echter weer die westcirculatie op gang en dat betekent natuurlijk ook weer dat er storingen gaan komen. We kunnen dat mooi zien, die rug die drukt als het ware weer terug naar het zuiden. En dan komt die westcirculatie weer op gang, een zonale stroming met van tijd tot tijd die storing. Af en toe komt wat frissere lucht, ook duidelijk wat dichter bij Nederland. En dat levert alleen maar wat meer onstabiliteit op. Aan de grond ziet dat er als volgt uit. De regen waar we vandaag mee te maken hebben, woensdagmiddag, ligt dan in de nacht van woensdag op donderdag boven de Noordzee. Dat uh, trekt allemaal verder weg. En we zien dan ook aan de grond die westcirculatie met misschien nog wel een enkele bui op donderdag en vrijdag. Maar dan gaat een drukgebied uh, ...dominanter worden, het Azoren hoge drukgebied met een uitloper richting Frankrijk, Benelux en Duitsland. En daar profiteren we dan van in het weekend en Dan komt er wat zachtere lucht, wat drogere lucht, kan de temperatuur verder oplopen. En hebben we gewoon twee mooie dagen op zaterdag en zondag. En vrijdag doet eigenlijk ook al een beetje mee, hoewel er dan nog wel veel bewolking aanwezig is. Ik pak de temperatuurpluim er even bij voor het midden van het land. En dan zien we dat de temperatuur in het weekeinde net wat hoger gaat worden. We komen dan uit zo rond die 22, 23 graden. Ook zondag doet best nog wel mee. En op maandag hebben we dan weer een dipje als de stroming tijdelijk wat noordwestelijk wordt. Daarna blijft die temperatuur zo rond de 20 graden. Waarbij we wel zien dat aan het eind van de periode... Er duidelijk wat onzekerheid zit aan de warme kant, want dan kan het misschien wel wat warmer gaan worden. Dat wordt nog wat duidelijker ook in de temperatuurpluim voor het zuiden van het land. Allereerst wil ik eventjes naar het weekend kijken voor het zuiden, want wat direct opvalt is dat daar de temperatuur wel in de buurt komt van de 25 graden. Warm weer dus daar, zomerse warmte, daarna duidelijk weer wat lager. En ook hier zien we aan het eind van de periode dat die temperatuur mogelijk wat verder omhoog gaat. En dan komen we ook in de buurt van zomerse temperaturen. Dat is een optie, dat is mogelijk. Maar het is wel onstabiel. En dat zien we ook terug in de neerslagprognoses. Want we krijgen dus eerst die wat drogere periode. Nou eerst nog een bui op donderdag. Maar daarna vrijdag, zaterdag, zondag, maandag droog weer. Daar lijkt het toch echt wel op. Dinsdag is dan misschien een dag met een enkele bui. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar vanaf woensdag neemt die kans op neerslag duidelijk weer toe. En die blijft dan ook vrij hoog. En dat geeft nog maar eens die onstabiliteit aan. Van het weer later in de periode. Aan het eind van de pluim. Kortom. Licht wisselvallig zomers weer, af en toe een periode met duidelijk beter weer. En dat is precies dit weekende. Dus ik zou zeggen, geniet daar lekker van. Fijne dag.